Dus je zet heel kort wie je bent en dan vertel je wat je op Instagram doet en wat je mensen te bieden hebt. De link is namelijk het liefst naar een landingspagina op jouw site en niet zozeer naar je homepage. Dus zorg ervoor dat je een speciale landingspagina voor Instagram kunt maken. De taal van Instagram zijn emoties. En dat is belangrijk om je te realiseren. Dat als je soms uh, zegt van ik ben lekker een ijsje aan het eten, nee, dan doe je gewoon alleen maar. Dat emotie komt van een ijsje.